Hallo iedereen, het is een super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Oralie en vandaag ga ik het heel leuke pakketje samen met jullie unboxen. Dus zijn jullie benieuwd wat erin zit? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal en geef deze video alvast een dikke omhoog. En laten we maar heel snel beginnen. Allereerst wil ik sorry zeggen dat er al vrij lang geen video meer online is gekomen. Dat komt omdat ik ook geen motivatie had om echt te filmen. En ik had wel ideeën, maar mijn motivatie was er gewoon niet. En ja, ik was ook gewoon druk bezig met school. En ja, dat allemaal. Maar vandaag heb we dus weer zin om een video te filmen en op te nemen. En ga ik dus dit heel schattige pakketje unboxen. Ik heb, er een, ik heb het trouwens zelf besteld. En ik ben echt heel excited. Want ik, want ik weet dat het hierin zit. En ja, daar is het. En sorry als ik dat over mijn woorden struikel. Maar ik ben gewoon super blij met het pakketje. Of ja, dat hoop ik toch. Um, dus in het pakketje zit, um, zit zo'n een serum om mijn wimpers te laten groeien, want ik heb namelijk heel korte wimpers. Ik zal hier een beeld een betere foto zetten, van dat mijn wimpers niet echt heel lang zijn. En ja, ik zou die gewoon graag langer willen. En normaal helpt het productje ervoor. Het is volgens mij ook een natuurlijk productje, product, dus niet gewoon random spul om mijn wimpers meer. Dus ik hoop dat het werkt en ik zal jullie ook mee meenemen over de vooruitgang, of het product echt werkt. Maar ik denk wel dat het echt gaat werken, want ik zag ook op haar Instagram account tussen de reviews dat je echt wel een verschil ziet binnen een maand, binnen een maand of een Dus ik heb nu echt unboxen, want ik hoor op iets anders. Terwijl ik alleen maar dat serum ding heb besteld. Uh, het komt trouwens van dit account, het is trouwens een heel lief meisje. En ja, ik heb nu unboxen, want anders wordt het intro echt veel te lang. Dus we gaan het unboxen. Het is ingepakt in een heel leuke roze envelop. En ja, ik kan de envelop moeilijk omdraaien, want daar zit een mijn adres op. Oké, okay, het is open. Het was ook vrij snel aangekomen. Volgens mij heeft het minder dan een weekje geduurd. Of net een weekje. Maar als eerste zie ik dit. Dus ik zie die serum. Serum. Ik denk dat dat zo noemt. Dus verbeter me maar als het fout is. Het komt van Pink and Beauty volgens mij. Dus hier komt ook gewoon het account. Het is een Lush Brow Serum. En sorry als het mijn Engels niet goed is. Want ik kan eigenlijk echt geen Engels. En dan ziet het ziet er gewoon zo uit: een soort van olie, denk ik. Achtig. Ik weet het niet. Ja, dus dit hè. En normaal moet je het dan elke dag in de avond op je wimpers smeren. Dus voordat je gaat slapen. En ik denk ook op je onderwimpers. Want anders gooi ik mijn bovenwimpers, maar niet mijn onderwimpers. Dus dit zit er als eerste in. Ik ga dat hier even zetten. Dan zie je een kaartje met thank you erop. Oh, zo'n mooi kaartje. Roze, ik hou van roze. Kijk, alles roze. En roze is mijn lievelingskleur. Dus dat komt heel goed uit. Dan een lolly. En natuurlijk een roze lolly. Of ja, het is rood. Een lolly, echt heel leuk. En Lekker. En dan zie ik er nog iets. Maar dit had ik ook niet besteld. Net zoals die Loli. Dit is een. Even kijken. Ik weet niet wat dit is. Ik kijk, zo'n schattig blushje. Ik ga het even open doen. Ik zou echt niet weten wat het is. Ja, ik denk dat het een lipgloss is. Ja, het is een lipgloss denk ik. Met smaak. Chocolade. Ik zal dit even opdoen. Oh, dat is echt een fijne lipgloss. Normaal plakt dat toch zo... Ja, ik weet niet of, we, of jullie lipgloss dragen. Maar als ik lipgloss lip draag, dan plakt dat zo heel veel. En deze plakt niet. Dus dat is superleuk. Want eigenlijk, ik draag net lipgloss, gewoon omdat dat plakt. Maar deze plakt dus niet. En ik vind dat heel fijn. En ze heeft ook heel veel lipglossjes. Dus misschien ga ik ook nog een lipgloss bij haar bestellen. Maar dan zat dit allemaal in het pakketje. Ik ga dit zeker uitproberen. Deze serum. En dan neem ik, hou ik jullie ook altijd op de hoogte. En dit pakketje was helemaal niet gesponsord, ik heb het gewoon met mijn eigen geld betaald. En ik vind het echt heel leuk, een heel leuk pakketje. Dus als ik meer geld heb, bestel ik zeker nog iets bij haar. Zoals deze lipgloss, want ik vind die zo fijn zitten. Echt, en ik vind die ook heel mooi. Alleen, chocolade is nu niet mijn favoriete smaak, maar wel airbeer of zo van die dingetjes. Dus wie, dus wie weet bestel ik dat zeker bij haar. En dan deze serie. Ik kon het eigenlijk al uittesten. Maar er stond zo, zo bij het uitlegje dat je het beter een avond kunt doen. Net voordat je gaat slapen. Dus dat zou ik zeker doen. Ja. Dan was dit al het pakketje. Dan zit het hele pakketje. En sorry dat ik zoveel praat. Maar ik ben gewoon mega mega blij. Dus dan was dit alles. Ik hoop dat jullie het een heel leuke video vonden. En vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie binnenkort weer terug. Doei.